Ik, uh, ik ben in mijn bed. Waarom ben ik in mijn bed? Niet bij de paarden? Dat zou je je afvragen. Want ik ben ziek. Ik zie het leven niet meer zitten. Oké, okay, het is zaterdag. Tess is thuisgekomen met hoog koorts. Echt over de 40 heen. Ik heb haar niet eerder zo ziek gehad, behalve toen ze twee was. En toen had ze longontsteking. Ze is echt ziek. Uh, gevolg vrijdag geen les. Want dat ging niet. En zaterdag, dat is vandaag, en zou ze gaan springen bij Middenhof, gaat ook niet. Morgen zou ze weer elkaar aan de hand hebben, gaat dus ook niet. Betekent ook dat ik, moeders, de honneurs zwaar moet nemen. dat betekent dat ik ineens weer overal alles moet vinden. En ik doe natuurlijk altijd fout, dan moet je niet van je vergissen. Ik had ook wat ruzie met de nieuwe longeerzweep. want die is in twee delen niet in één deel. Dus waarschijnlijk krijg ik op mijn donder omdat ik dingen niet goed gedaan heb. Maar, ziet maar zo. Moeders heeft het uit een goed hart gedaan. Vandaag komt ook Sjul, dus dat is superleuk. Die komt met belletje, dus die zullen jullie in de loop van de week ook nog wel even tegenkomen. Ik hoop wel dat Tess snel weer beter is. Want ik voel me toch wel een beetje een soort neur, nou, geen neurt, een soort dombo. Ik weet heus wel hoe je met paarden moet doen, maar Tess heeft zo haar eigen manieren. En Blondie dus ook. Dus nu, uh, ja, ben ik aan het logeren. Nou, ik ben niet eens aan het logeren. zoals net aan het stappen, maar ze besluiten elke keer de pleitvaart te nemen. Ik denk, nou, dan kan ik ook wel video opnemen, want luisteren ze toch niet. Dus ik ga nu eventjes uh, proberen te logeren. Nou, Blondie en ik hebben het overleefd, is... Um, ik hoop dat ik het goed genoeg gedaan heb, dat je niet heel boos op me bent, nee, dat is fijn. bel is er, dus daar gaan we zo nog even heen. En kijk eens wie we hier hebben, pom pom pom pom, hallo, dag bellekind, ben je er weer? Hallo schat, ja, hallo lieverd, waar is je er weer? Nou, we hebben dus ons best gedaan, dus ik hoop dat het goed genoeg was. En uh, nu mag ik weer naar huis toe en dan uh, zie ik jullie morgen. Of misschien is Tessa weer een beetje aanspreekbaar. Vandaag is zondag. Kind ligt nog steeds in haar bed. Dus ik heb ponydienst. Ik ga weer longeren. Dit keer mag ik er twee longeren. Uh, gelukkig hebben we een hoop stalgenoten die ons helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje met mijn handen in het haar zit. Dat is niet erg. Dat overleef ik allemaal wel. Maar ik merk wel dat... Uh... In combinatie met dat ik natuurlijk gewoon doorwerk zoals in het weekend en de dingen die gedaan moeten worden, dat het best veel is. neemt niet weg dat we het natuurlijk gewoon allemaal doen, maar ik ben wel heel dankbaar voor de stalgenoten die dan hulp bieden. Dankjewel stalgenotjes. Nou vandaag beginnen we in Stap, dus uh, gisteren uh, heeft ze ontdekt dat ik er niet uh, zal vermoorden. Ik heb er nog even zonder bijzetjes. die komen straks wel. Want ik denk gisteren wilde dus nog eventjes wild doen, dus ik kan ze eerst even wild doen. Maar blijkbaar vandaag niet nodig. Nou, net gefacetimed met Tessa. En dan allerlei uh, tips en tricks gekregen. Dus als het goed is, is alles nu goed. En uh, kan ik longeren. Dus we doen ons best. Het is een prachtige pony. Die is gemist? She's alive! Ik ben alive. We zijn met de... Jassy? <laughs> Wat is dit? We zijn met uh, Jassy en Alice en de boer om tour. Oh, ik ga hier zo stuk om, maar... <laughs> We zijn onderweg naar de aqua training. Ik ga weer een keertje mee. Dat is weer lang geleden. Zijn Haagkamp bij basis dus en door. Blondie is al bevrijd. Want Blondie wil er niet uitkomen. Kijk, mama heeft hier een hele routine in. En nu kom ik ineens. En dan ben ik snel, Vincent. Precies niet de honden aan het uitlaten. Nou ja, dan wacht ik maar. hè. Vincent. Dit is nou weer. Ah, we zijn vier minuten te vroeg en het regent. Oké, oh, hier heb jij een paar honden. Even iets koppen. Ik heb twee honden hier. Oh. Oh, Alice vindt het heel spannend. Ik vind het ook heel spannend, dit. Ja, ik vind het ook niet. Blijf ze weer staan? Ja. Ik kan dan weer blijven. Blonde de pony. Opgevoed. Nog de Nou, ik heb daar gewoon die pony. Ja, daarom zeg ik ook opgevoed. Ik stond op mijn voet. Oh. Oké, okay, let's go. Balk in de lichte Ja, dat. Zo, so, zijn we hele goed sluis met de doggies? Want ik ben mee geweest voor het eerst naar Jeroen Ome. Mama die heeft elke woensdag daar training. Jessie, Jessie, die bruine. En mama, die zijn heel druk bezig geweest met trainen. Alice en, dus en ik hebben het veel drukker gehad. Wij hebben met de bal gespeeld, een kijkertje gespeeld. En die is nu helemaal kapot. En dan nou gaan we een afspraak maken, ik denk voor de de meivakantie. Want Jeroen wil ook heel graag dat ik met Blondie die kant op kom. Prima, dat doe ik wel. Want mama is heel er erg bezig met klikkertraining. Kijk, wacht. Hebben we Even hier bijvoorbeeld. Een chassie weet al het gaat komen. Oké, okay, uh, Chassie zit. Zit af. En dan doe je zo. En dan moet ze een krijgen. En uh, nu zit met een duim erin vast omdat ik lange nagels heb. Maar zo voelt mama dus Chelsea op. Vanavond heb ik springles. Mm, bij Chardon. We gaan nu eerst even langs papa. Want daar gaan we Vitastel scheppen ophalen. Want daar heb ik er ook nog niet genoeg van. Ik heb er nu eentje. En nu krijgt hij er nog twee, volgens mij. Dus een stop. Dan kan ik al het voer goed scheppen zo. Ik heb dus wel zin vanavond. Ik ben wel weer benieuwd hoe het springen gaat. Het regent, het is nat, het is niet zo fijn, het waait. Kijk, dit is ook matchy. Prachtig. Het is roze toch? Nee, dit is groot en is ook groot. Prachtig. Inmiddels zijn we bij het springmanage En Tess gaat zadelen en dan springen. We hebben te maken met een mode Wat? Hoe We nou weer? Het is nat! Het is koud! De modepolitie is op je afgekomen. Oh. Dit kan dus echt niet. het schat. Ik weet niet welke knopjes omgaan in onze hoofdjes, want we gingen als de brand Weer een tijd geleden dat we zo goed hebben gesprongen, dus daar ben ik blij mee. Een uh, parcoursje 70-80 gedaan, dus dat is een helemaal top. En nu kunnen we steeds weer verder gaan opbouwen in de hoogte en in de technieken, want dat lukt nu steeds ook beter en we zijn minder aan het kijken naar verschillende sprongen, dus dan is het gewoon nou ja, wel dat we verschillende sprongen doen, maar niet dat we naar kijken en denken van, oh, dat werkt niet meer. Dus, dat is helemaal top. Dat is helemaal top. Ik ben mijn moeder bij de visio. Want we gaan één keer per week terug voor mijn rug. Dus we gaan kijken hoe het nu in mijn rug is. En of ik weer tepies mag je ja nee. afleveren. Ik ben weer helemaal losgekraakt van de, door de fysio, of van je een osteopaat. Een osteopaat. Ja. Ik ben natuurlijk ziek geweest, dus ik heb blijkbaar mijn ribben. Die zijn verplaatst, verschoven, weet ik veel wat. Nee, die zitten vast. Die zitten vast, ondanks dat ik zo heb. Dus, die zijn weer losgemaakt en die worden echt een soort uh, Het deed best wel pijn. Het klinkt heftiger dan wat het voelt. Maar het is alsnog niet, uh, niet, niet, niet heel comfortabel. Nou ja, ook twee weken mogen we weer terugkomen. Dus het is een hele mooie trop. En nu gaan we met zakkie chips naar huis. Want we gaan in de fiets staan. Ik dus geen chips hoor. Oh, oh. Ik heb ook geen chips, ik vind het echt vies. Ik heb hier net cookies gevonden. Koekjes dus ik wel, maar chips vind ik echt